Zuidag is een jongerenorganisatie. We hebben elk jaar een werkdag die we organiseren waarop dat 10.000 jongeren uit Vlaanderen en Brussel een dagje gaan werken. En zij verdienen daarmee 50 euro en die opbrengst van die werkdag gaat naar een jongerenproject in het zuiden. Vandaag zijn er twee kandidaat-NGO's, twee uh, NGO's die onze partner willen worden voor een jaar en dus uh, de opbrengst van die werkdag willen binnenhalen. Uh, vandaag is de bedoeling dat de jongeren uh, heel kritisch naar die projecten, naar die voorstellen gaan luisteren, mm -hmm. vragen stellen en uiteindelijk één van de twee kiezen. Uh, er zijn twee uh, organisaties. De ene is Broedelijk Delen en de andere 11111. 11, 11. Broedelijk Delen um, heeft een project in Palestina, um, een theaterproject eigenlijk, om jongeren door middel van theater uh, trauma's te laten verwerken, op een andere manier te leiden, kijken naar conflict um, en ook ondernemerschap en een positief zelfbeeld uh, te stimuleren. En het andere project van 11111 11, 11 gaat over recht op voedsel. En uh, ze hebben eigenlijk vier uh, projecten samengenomen binnen die koepel van, uh, van recht op voedsel. Het zijn vier projecten die elk op een andere manier over voedselzekerheid gaan. Ik ben het nog niet helemaal zeker, Ik ben nog even mijn dag naar mijn voorkeur naar Alfa En voorkeur gaat uit naar voederlijk delen. Ik denk toch wel op Alfa Velva's. Ik weet het nog niet. Broederlijk delen. 11, 11, 11 actie. 11. 11, 11, 11. Broederlijk delen. Het is nog moeilijk, ik moet nog beslissen.